3, 2, 1. Randstad presenteert Career Mode. Daarmee werk je aan echte skills met games. Werk bijvoorbeeld aan je graafskills, je techniek, je achteruit, je vooruit of uh, je stapelskills. Bekijk het wekelijks op Twitch. Hey, yeah, daar zijn we! Welkom bij een speciale stream vandaag. Zoals jullie het al kunnen zien achter mij: Randstad Career Mode. Ik ga vandaag namelijk in heftruck rijden in Game World. Dus. Maak jullie vooral niet te veel zorgen. En er staat hier nog een mooie stoel. Kom er gezellig bij, Max. Goedemiddag. Goedemiddag, Max. Vertel, jij bent uh, Forklift... Nou, ik... Forklift... Heftruc... Ja, dat. Ja. Operator. Wat is nou superleuk aan het besturen van heftruck? Nou, ja, je hebt toch gewoon iets... Um, um, meer gespecialiseerde baan, zeg ja. maar. Uh, ik zie hier driften staan. Doe je dat... Wat oh, mijn werkgever hier zit, zeg ik niet, maar... Zullen we gewoon in de game gaan duiken? Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Oh, kijk nou hoe hoog dat gaat. Heyo. Ik ben nou klaar voor het echte werk. Nou, je kunt wel zien wie hier uh, nou, ik, nou Dit slaat echt nergens op. Ik, hier hang ik goed even. Op. Uh, de hoogte in. Nou, oh, nee, nee, stop. Oh, oh. En dan schrik ik toch als ik er langs rijd, dan denk ik... Oh! Oh, oh nee! Oh, bij de laatste! Oh, nee, wat erg! Kom hier met die flesje. Dit doodeng. Hé! Hey. Mooi oh, netjes. Bam, flesje, perfect! Ik verwacht dat jij dit beter gaat doen. Ja, dat zou je wel zeggen. Hè? Ja, thuis van werk zie ik hier ook een zijn. Ja! Aha! Dat, dat, dat is een tactiek! Je hebt wel even. Dat betekent dat je gewoon 750 dollar hebt verdiend. Max, aan jou de vraag: hoe vond je dit? Jij zou mij wel vertrouwen in een uh, heftruc. Een dagje. Ik zou het zeker. Ik zie jullie volgende week en de week daarop zie ik jullie ook weer, maar dan uh, met een ander beroep. Tot de volgende. Doei, doei. doei, doei. Blijf even zwaaien. Max, dat is leuk. Dat is leuk. Oh, zal ik anders nog even net iets langer wachten tot het echt ongemakkelijk wordt ja. Oké, okay, ik ga hem nu echt uitzetten. Bye.